Arctic Monkeys! Ik ben Iskander en uh, ik ben 15. Ik ben gitarist, bassist en de, de leadzanger van Creative Minds. Ik ben Simon Sluis, ik ben 16 jaar. Uh, ik speel drone al vanaf mijn 6 jaar. En ik ben dus drone bij Creative Minds. Ik ben Raad, ik ben 15 jaar, ik word bijna 16. Ik ben beginnen spelen, gitaar op mijn negen. En ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Um, we zijn onze band eigenlijk gestart nog maar iets langer dan een jaar geleden, denk ik. Dat was meer dan een jaar. En um, we hebben elkaar vier jaar geleden leren kennen. En um, we waren al direct goede vrienden als we muziek samen beginnen maken. Dat klikte meteen, het was geweldig eigenlijk om aan te voelen. En we worden daar verder mee gaan en dat zijn allemaal gestart feesten. Dat is de dus, eh, allereerste keer samen spelen live. En dat. Uh, we zijn ook al bezig met een uh, IP op te nemen te maken en die zal uh, binnenkort opgenomen worden en gedrukt worden. Ja. En uh, we kijken echt al naar uit. Het zijn zes eigen nummers. En uh, het zal allemaal op onze Facebookpagina komen op ww.creativeminds.com zal allemaal, uh, ik kan het allemaal volgen en uh, daar raad ik u zeker aan om wat te kopen.